De video die jullie zullen zien is de behind-the-scenes van de clipshoot samen met Miss Angel Voor de song Icky with the Sticky Icky with the Sticky oh. <laughs> uh, Die clipshoot was fun Het was eigenlijk twee dagen Maar er is maar op één dag gefilmd voor behind-the-scenes door omstandigheden So, without further ado dit was de eerste dag van de clip shoot. Shit. Uh, I need some Malibu and palm trees. I need to get the fuck out of here before I lose it. I need to make sure I keep standing on my two feet. But this world's so crazy make me wanna throw my two feet. This is what a video clip looks like. Dus we zijn nu op weg naar een kabeltje die duur moet gaan halen zodat we eigenlijk kunnen focussen met de gimbal en dan daarna de shoot begins. man, hey, stel je voor dat je gewoon een bedrijf hebt die Aars.be noemt. Na al dat gelach komen we aan bij de studio om 9 uur. We hebben een studio van Radar, dus big shout-out naar hen dat we hier mogen filmen. There seems to be something wrong with the door. Aha. Eureka. Uh, wat is er mis met de deuren? Apparently the second door won't open. Dus nu moeten we de organisatie bellen van Yo, please open the door. But hey, we will be fine. Because we gonna be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gonna be alright. Ziezo, daar is onze reddende engel. Hoppa, het zal wel een kleine bedraging, maar we zijn hier. Let's go, let's shoot. let's shoot! Met een kleine achterstand zetten wij ons materiaal al vast in de studio en helpen we de anderen die net zijn aangekomen met het uitpakken en uitladen van het andere materiaal. Doe een flip! Oh. We gaan spuiten met rook. Oké, okay, we hebben net het brandalarm afgeplakt, oftewel uh, Asante, de grootste van ons, heeft dat gedaan. Doing great, guys. Omdat we met rook gaan spijten en dat we niet willen, dat we midden in de shoot... <treef> en alles moeten plat liggen. dus uh... Terwijl wij een lichttest doen en een setting opbouwen, worden Angel en de dansers opgemaakt door de make-up artist. Oh, oké. Okay. We hebben wat rappers over hier. Kijk eens. Sousa, Wanneer Lucas u vraagt voor camera, en je eigenlijk moet papiertjes scheuren. Oh. Woe! Damn, yes sir! Ik okay. dan nog wat daftig licht. Ik here lose I need to make sure I keep my two me throw my two Daarna doen we vastgebonden zijn, Dan gaan we dat dus afbreken en een nieuwe set bouwen. Dus dat is de manier hoe we te werk gaan, gaan Ik heb hier een lijst met shots. Dat ga ik geven aan u en aan de cameraman. Dus hier. Als er vragen zijn, zeg maar, Je kunt daar eten, zoals iedereen al gezien. Na de briefing volgt een eerste repetitie, waarna we in opname gaan. Ik the mission, mommy, always cooking in the kitchen, man. Higher than I don't see no competition, I big moves. <laughs> Ook de dansers doen een laatste repetitie en de outfits worden gecheckt. Nou ja, gaan we gewoon show doen. Ik ben op een missie om de te reach for the stars. Heavyweight, the base, I've arrived. Destined for greatness, de on the rise. Oké! Hoe was scène 1? Scène 1 is al fire nog aan En de lamp is gesprongen, dus het is sowieso lit. <laughs> Ja, er ja, is een papier in brand te vlogen. Maar een Oh, ja. Direct een actie. Ja, zeker. Ziezo, de eerste scène zit erop en de build-up van de tweede scène kan beginnen. We veranderen het licht en hangen boven de stoelen een softbox. Met een beetje toegevoegde rook creëren we een mysterieuze setting. De set afbreken. a.k.a. een nieuwe set bouwen. A.k.a. That's a whole lot of trees. Dus Lucas, voor de stoelen? Voor de stoelendans. Ik ga het Money, to nee, nee. <laughs> Oeh. Dat Let's helemaal niet goed. Ja, ja, hey. yeah, ja. Yeah, yeah, yeah, yeah. Samen met Sarah overloop ik nog even de shotlist en merken we op dat we een paar shots zullen moeten laten vallen door tijdsgebrek. Oh, en dan. Foto's en de andere Dus Angel is really cool. zit eigenlijk voor Dus hup, aan We bespreken de alternatieve shots. Het is een rap. Het is rap. Het was awesome. It's a, it, yes. I mean, Look at the eyes, look at the makeup. Yeah. <laughs> But okay. I hope y'all ready for part two. <laughs> I want all of the smoke. I've been too nice. These hoes really wanna see me go. I want all of the smoke. Why you tripping? My gun's ready and we die in the go. Shit, I really mean it when I say the damage. Boo. <laughs> yeah. Kitty Boo.